Leuk die kijkt naar deze video. Vandaag hebben we de video 17 paardenmeisjes. Het ziet er echt Drie, niet vier, uit. vier, vijf verschillende kleuren. Die bonnie staat erbij. voorbij. Echt, hoe ja, dan? Als recht rechtop zitten nu, je zit veel te veel naar achteren. Ja, maar Kim, af en toe... Nee, je moet rechtop zitten. Kim! Nee. Zo goed dan. Ik weet ik weer we uitdrukken? Het ziet er echt niet uit. Ik, ik kan echt niet meer dan nee, dit je doen. Nee, je moet het maar proberen. Het ziet er echt niet het, uit. Het lukt echt niet. niet. Nee. Het is het, echt het, fijn. Het is niet. Ik kan echt niet meer dan dit. Kom op, geef deze keer weer mee. We moeten even gaan draven. Ik weet Ah, nee. Nee. zo hiermee zou ik gewoon een Grand Prix proef kunnen winnen hoor. Kijk achteruit en uh, draf. Zie je hoe mooi ze aan de teugel loopt zo? Piaf. Nou ik moet er zo afstand tussen zitten. Kijk, ja, ze weigert nu, maar dat maakt helemaal niks uit, want ik kan het zo goed. Ja, we moeten dus drie passen tussen zitten en dan zo. snap je? Kijk nou, twee meter gesprongen. Lukt me echt mak. Lekker <lacht> een los treipeltje. En dan de goede afstanden. En dan hier moet je dan zo gaan doen. Zie je wel. Goed hè. Kijk zo. Zo. Oh. Ja, nee. Maar dat komt omdat Bella doet het niet goed. Ik kan het wel. maar pony kan het niet. Ja, Jeetje je is gewoon veel verbreed. Hoe dan? Dit is nog geen water. Wacht, even serieus. Dan ga je gewoon op als het goed zo. Ja, bra! papa, mag ik alsjeblieft nog een pony met een er nog één. hier heb ik echt niet genoeg. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja maar papa, ik wil zo graag een nieuwe pony! Nee Tessa, daar hebben we echt geen geld voor. Ja maar papa! Papa! Alsjeblieft! Oké okay, dan, yes. voor deze keer. Zo, alsjeblieft Dankjewel. een pony! Je hebt gekeken naar deze video, 17 paardenmeisjes. Heb jij er nog een paar, zet die dan even hieronder in de reactie. Vergeet ook niet om op de abonneerknop hier beneden te klikken. En als je toch bezig bent, klik dan ook gelijk op een belletje. Van belletje, heel fijn. En ik ook. En doe ook nog een. En doe ook nog een duimpje omhoog. En uh, dan zien we je de volgende keer weer. Doeg. Doei. Doei.